In deze video wilde ik het met je hebben over business summits. Je ziet ze heel veel langskomen momenteel en er zijn heel veel varianten. Dus ik wilde je in deze video een aantal tips geven hoe jij dit kan inzetten zonder een heel groot project ervan te maken. Mijn naam is Irene OJ, de Web Academie. Ik leer ondernemers online trainingen te maken en ja, goede omzet te draaien door webinars te geven, challenges te geven en ze alles leren over online marketing. Nou, business summits, je ziet ze heel veel langskomen. Ze zijn hot en happening. En uh, ja, in deze video ga ik je er wat meer over uitleggen. Wat is het eigenlijk? Nou, een business summit is een actie die jij als organisator opzet, waarbij je partners gaat uitkiezen, uh, die complementair zijn aan elkaar, dus geen concurrenten. Je hebt allemaal dezelfde ideale klant en ja, gezamenlijk ga je cadeautjes uitdelen op een bedankt pagina. Je laat mensen altijd eerst inschrijven op een algemene inschrijfpagina. Op de bedankpagina, daar staan dus de cadeautjes om uit te pakken. Uh, soms, soms worden er ook interviews gegeven of uh, kleine inhoudelijke workshops gegeven op de bedankpagina. En vervolgens wordt er dan geleid naar de weggever. Voor iedereen is de win lijstgroei. En lijstgroei is natuurlijk enorm belangrijk, omdat je van daaruit... Ja, aanbod kunt doen om mensen mee te krijgen naar je webinar, uh, gesprekken met ze kan voeren, uh, ze uitnodigen voor je challenge en daar krijg je dus meer klanten uit. Ik organiseer dit soort summits al sinds 2014. Mijn allereerste was het ondernemerskerstpakket en ik kreeg in één klap 1600 mensen op mijn lijst daarbij. Nou, super interessant dacht ik om dat uh, nogmaals in te zetten en ik heb daar ook een aantal lessen uitgeleerd, want de eerste keer ja, ik had natuurlijk enorm veel werk aan, maar ik merkte ook dat het, uh, ja, de insteek was niet helemaal oké. Okay. En dus de lessen die ik daar heb uitgeleerd, die geef ik je hiermee in deze video. Dus wat belangrijk is, is dat je gaat uh, uitgaat van, we hebben allemaal dezelfde ideale klant. Uh, het zijn geen directe concurrenten van elkaar, want op het moment dat dat zo is, nou, dan krijg je toch een beetje dat mensen niet voluit gaan promoten. Hè, uit angst dat misschien de lead naar een ander zou gaan... Uh, Overstappen. En dus niet direct concurrenten. Kijk of je complementaire ondernemers kan vinden. Dus mensen die ja, een, vanuit een andere blik zeg maar, ook deze ideale klant helpen. Zoals ik kijk bijvoorbeeld altijd naar eh, ondernemers die iets met video doen. Die iets met financiën doen. Die iets met kopie doen. En, eh, echt een business coach. En zo gezamenlijk maken we daar een heel mooi geheel van. Wat mij betreft hoeven we daar ook geen 28 of 30 mensen mee te doen. Um, eh, ik, ik, ik ga echt wel voor kwaliteit en uh, ik, ik, ik, ik vind het ook belangrijk dat de mensen met wie ik zoiets opzet, dat die ook een e-maillijst hebben zodat ze inderdaad voluit kunnen gaan promoten ofwel een groot bereik op social media waarop ze voluit gaan promoten. Dat dus dat je allemaal ja, een gelijke kans hebt om het echt goed te gaan laten slagen. Nou, en kleine intieme acties kunnen zelfs waardevoller zijn voor jou als ondernemer. Uh, dan die gigagrote business summits, uh, omdat je gewoon ja, kwalitatief betere leads kan hebben. Daarnaast is ook ja, de connectie die je hebt met de andere ondernemers met wie je het opzet. Ja, die band die kan ook groeien en dat is ook uh, ja, van grote waarde en, en ik haal daar zelf ook echt heel veel plezier uit. Hè? Die connectie die je dan extra maakt met die andere ondernemers. Uh, met wie je achter de schermen kijkt en uh, praat over hun laatste inzicht en zo. Dat vind ik altijd zelf heel leuk als ik zo'n summit organiseer. Nou, wat heel belangrijk is, is dat de deelnemers allemaal wel een schaalbaar product hebben. Dus een weggever, een e-book, een checklist of een webinar of een challenge. Zodat ze dat kunnen aanbieden. Niet iets fysieks bij voorkeur of een één op één gesprek, want dat is niet schaalbaar. Uh, dan is de ander daar veel te lang mee bezig en dan zal die... Waarschijnlijk toch afhaken, want ja, je kan je wel voorstellen dat als je zoiets opzet, dat er wel honderden aanvragen kunnen zijn voor jouw uh, gratis weggever. En als dat honderd ja, gesprekken zijn, dan daar word je dus echt niet blij van. Ja, dus het moet iets schaalbaars zijn, zoals een e-book, webinar of, uh, of challenge bijvoorbeeld. Ook is belangrijk dat je het wel allemaal met dezelfde uh, enthousiasme en uh, inzet insteekt. Dus de promotie, dat je daar afspraken over maakt. Uh, ik schrijf altijd de mails voor de, voor de mensen. Ik maak alle social media be beelden. Die deel ik met de, uh, met de mensen met wie ik dit organiseer. En ze mogen daar natuurlijk vanzelf van maken wat ze willen. Maar het is meer hè, dat ik ze daarin uh, voorzie. Zodat ze er niet heel veel extra tijd zelf in hoeven te steken. Uh, dus schrijf de mails. Uh, maak afspraken over de promotie. Dat je minimaal één keer bijvoorbeeld een dedicated e-mail uitstuurt naar je hele lijst. Dat het alleen over dat topic gaat en niet over andere zaken ook nog. Dus dat er echt de focus is op de actie, de summit die jij organiseert. Ik vind het zelf altijd leuk om daar een specifiek thema aan te hangen. Bijvoorbeeld kerst, een kerstpakket bijvoorbeeld. Of ik maak een, of een voorjaarsactie in de voorjaarsvakantie. Uh, de paasactie, de zomer, uh, het zomerpakket, uh, zo, ga zo maar door. Uh, er zijn, het is altijd leuk om daar een bepaald thema aan te hangen, zodat je echt eventjes opvalt in de, in de massa. Ja, denk ook eens out, out of the box, dus op het moment dat je het al eens een keer hebt gedaan. Ga uh, je blik verruimen, ga ook eens kijken uh, of er andere partners zijn die ook in, interessant zijn om uh, voor jou om mee te doen. Ik vind het zelfs, zoals ik al zei, super om achter de schermen ook echt te connecten met de, met de deelnemers. Zodat we elkaar wat beter leren kennen. En eh, ja, daardoor krijg je ook een hoog gunfactor van en naar elkaar toe. He, dus het hoeft niet giga giga groot te zijn. Het kan ook een wat kleinere actie zijn. En eh, geniet van de contacten die je legt met de andere ondernemers. Want het is ook heel erg leuk om door wat je leert aan de achterkant van eh, het organiseren van zo'n summit. Echt iets tofs om op te zetten. Um, maak het niet te groot en te ingewikkeld voor jezelf. Verzin ook eens een bijzondere insteek. En uh, kijk om je heen of je ja, nog iets extra's kan doen met de partners. Om het uh, nog van extra waarde te laten zijn. Nou, ik hoop dat ik je hiermee heb geïnspireerd. Ik wens je heel veel succes en plezier met jouw eerste summit. Hoe groot of hoe klein die ook is. Um, heel veel succes hiermee. En tot een volgende keer. Doeg!